Ik ben Peuk, ik ben oprichter van Elvin. Uh, we zijn een platform dat vrouwen helpt om echt met hun financiën aan de slag te gaan. Met name hun langetermijn financiën. Wat is je favoriete nou ja, aandeel of in dit geval passief is het natuurlijk meer een ETF? Ik beleg uh, onder andere in vastgoed. Mijn favoriete ETF is de Vanguard High Dividend. Um, omdat ik denk dat dividend toch wel heel prettig is voor het compound interest. Ik hoorde al dat er een aantal flopjes tussen zaten, want wat is je grootste flop? Nou, mijn allergrootste flop is uh, Just Eat Takeaway. Ja, <laughs> vorig jaar flink aangekocht. Gemiddelde aankoopprijs: 84 euro. Nou, volgens mij, ik durf niet eens met te kijken, 15 euro op dit moment. Hoe hou je je emoties in bedwang? Niet kijken en echt continu bij mijn plan blijven. Ik beleg voor de langere termijn. Wat de koersen nu vandaag doen, is niet zo heel relevant. Zolang ik blijf geloven in een groei van de wereldeconomie. Heb je nog een leuke tip voor de te kijken? Voor de mensen die nog niet zijn begonnen met beleggen, begin. En begin echt met een klein bedrag en ga wennen en ga die drempel over. En voor de belegger die al langer bezig is, houd moed. <laughs> houd op. Ga zo door. En vooral ga niet uit emotie verkopen. Daarnaast kan jij kans maken op een golfclinic bij Raad het Aandeel. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. Fire. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Puk. Ik woon deels in Nederland, deels in Zwitserland. Ik heb een Zwitser ontmoet twee jaar geleden. Ik werd verliefd. Dus ik ben heel erg veel in het prachtige land. Uh, ik ben oprichter van Elvin. En Elvin is. Um, we hebben een platform voor Wealthy Women. Dat is het idee. We richten ons op, niet op health being maar wealth being uh, We zijn een platform dat vrouwen helpt om echt met hun financiën aan de slag te gaan. Met name hun langetermijn financiën. En onze missie is om 1 miljoen vrouwen te helpen om echt financial savvy te worden, financieel vrij. Los van ambitie vinden wij oprecht dat er nog zoveel vrouwen zijn in alleen al deze twee landen, maar ook in heel Europa die uh, financiële problemen hebben. En vaak ervaren ze dat niet direct, want het doet niet direct pijn. Maar als vrouwen delven we toch nog vaak de onderspit als het aankomt op pensioen, salaris, vermogen, noem maar op. En, um, en dit soort situaties kunnen echt problematisch worden als er bijvoorbeeld een break-up plaatsvindt. Dus jezelf als vrouw financieel zelfredzaam maken, jezelf wapenen is in onze ogen een bijna, bijna een maatschappelijke missie. Dus vrouwen zijn we wel op onze toekomst voorbereid, maar die toekomst is morgen, volgende week, volgende maand. Maar niet 10, 20, 30 jaar. Terwijl, terwijl wij leven langer dan mannen, zes jaar gemiddeld. 40 van de stellen gaat uit elkaar. Dus de kans dat je het als vrouw op een bepaald moment in je leven alleen moet zien te rooien, is ja, erg aanwezig, erg groot. En toen kwam ik iets later in aanraking met de fire movement. Nou, die ken jij wellicht ook. En toen werd ik zo gegrepen door het verhaal van mensen die zeiden... Oké, okay, we werken heel hard, we verdienen veel geld. Maar we gaan niet meer altijd geld uitgeven. We gaan het echt agressief beleggen. Zodat we eerder vermogen hebben en financieel vrij zijn. Toen dacht ik, wacht eens even, dit is my, my way out. Want ik zat ook in een corporate baan en ik wilde eigenlijk wel graag wat anders... En toen begreep ik, ik moet gaan beleggen. Dat is ook waar mijn collega het destijds over had. En toen ben ik me gaan verdiepen in beleggen. En um, ja, niet gehinderd door enige voorkennis, had ik toen een rekening geopend bij de Giro. Kocht ik wat aandelen. Um, ja, zonder voorbereiding, zonder plan. Maar goed, ik was wel begonnen, dus dat is het positieve eraan. Ik denk dat dat de, de allereerste stap is. Want ja. ik, ik merk heel erg bij, bij vrienden, kennissen, familie, alles die... Die willen wel gaan beleggen, maar ja. de, de grootste stap is inderdaad gewoon die rekening open, openen en, en gewoon je eerste asset uh, ja. aanschaffen. Ja. Want je bent zo bezig met, ik moet kennis hebben en tuurlijk, je moet ook kennis hebben, maar je moet het allereerst gewoon doen. En dan, ga je, dan heb je al een beetje een feeling en dan kan je inderdaad uh, ja. Ja, leren. Ja. Ja. Ik weet niet hoe dit voor mannen is, misschien voor sommigen het zelfs, misschien niet, maar wat wij zien bij onze community, bij de vrouwen in onze community. Vaak hebben ze wel heel erg veel kennis, maar dan alsnog die eerste stap. Dus wij zeggen altijd, begin gewoon met 50 euro. Begin met een klein bedrag, maar ga, want daardoor bouw je zelfvertrouwen op. Ga je wennen aan alle dashboards, snap je een beetje wat je aan het doen bent. En dan kun je wel echt meer gaan beleggen als je het wil. Ja, klopt, helemaal mee eens. En nee, je had het over FIRE, dat is ook je doel met beleggen, om FIRE te worden? Um, nou, mijn doel is eigenlijk destijds wel geweest echt financieel onafhankelijk. Dus niet meer hoeven werken van mijn geld. Um, maar dat is wel een beetje veranderd door de jaren heen. En ja, ik denk er is niks zo veranderlijk als de mens. Dus makes sense dat doelen veranderen. Ik denk nu, als ik nu spreek, is voor mij met mijn geld bezig zijn en beleggen. De reden daarvoor is goed voor mezelf zorgen in financieel opzicht. Maar een stukje... ...basis creëren, fundament waar ik op terug kan vallen. Niet meer om niet meer te werken, want ik vind mijn werk heel erg leuk... ...en ik denk dat werken ook goed is. Um, maar om te kunnen kiezen om een andere baan te gaan doen... ...of een keer een carrière-switch te gaan maken. Dus de vrijheid hebben om andere keuzes te kunnen maken in mijn leven. Dus dat is eigenlijk mijn doel. En met mijn beleggingen probeer ik dat te realiseren door enerzijds passief inkomen... Aan mijn beleggingen halen en anderzijds dus echt aanvullend pensioen. Wat is je favoriete nou ja, aandeel of in dit geval passief is het natuurlijk meer een ETF? Ja, um, ja ik beleg, uh, ik beleg uh, onder andere in vastgoed. Dat vind ik zelf ja, een fijne belegging, dat is passief inkomen. Um, ik beleg daarnaast ook in fondsen uh, en in ETF's. En mijn favoriete ETF is de Vanguard High Dividend. Um, omdat ik denk dat dividend toch wel heel prettig is voor het compound interest. Ja, absoluut. Ja, ja Helemaal mee eens. En, en nou ja, als je in vastgoed echt dan in stenen of doe je dan bijvoorbeeld... Um, want je hebt wel van die vastgoedfonds zo natuurlijk, want ja. vastgoed is toch wat lastiger om in te investeren. Uh, ja, omdat het een groter bedrag uh, vergt. Uh, nou, ik heb uh, wel echt stenen. Maar ik weet ook in de Elving Community zijn heel veel vrouwen die ook in um, het platform, hoe heet het nou, Reinvest bijvoorbeeld, uh, beleggen. En dan kun je ook wel echt in fondsen of je hebt natuurlijk vastnet op de beurs, kun je ook in vastgoed beleggen. Misschien, ik weet helemaal niet of we misschien ook wel vastgoed-ETS, maar daar beleg ik zelf niet in. Hoe ziet je assetallocatie eruit? Dat hebben we net eigenlijk ook al een beetje besproken. Um, ja, uh, nou, ik beleg dus in vastgoed. In fondsen, bij Brand New Day beleg ik. Ik heb een paar, uh, dit, maar dit is eigenlijk best wel met veel schaamte, helemaal geen goede mop. maar ik heb een paar losse aandelen, maar die staan gemiddeld ongeveer 70% in de min. <laughs> um, en daarnaast heb ik ook uh, crypto. En ik heb, wat, uh, ik heb twee uh, angel investing projecten, waarmee ik echt in, in start-ups investeer. Um, even los van mijn eigen start-up. Ja, ja, ja. ja Daar leuk. Heel veel in, <laughs> ja. ja. En de Agile Investing is dus echt gewoon, je kent het persoonlijk of is het dan gewoon via een soort crowdfunding uh, manier? Nee, het is geen crowdfunding. Het is waar echt meegaan in grote rondes. Dus op het moment dat uh, die bedrijven geld gaan ophalen, dat je dan uh, meedoet. Leuk? Ja. ja, ja. ja. Ja, vind ik echt super cool. Natuurlijk heel erg high risk, want uh, hoeveel bedrijven gaan er niet... Uh, Hè, uh, mis. Maar en dit zijn ook beide de, uh, beide bedrijven waar ik in investeer, zijn ook beide bedrijven waar ik ook in geloof, die iets bijdragen aan een uh, aan een wereld waarvan ik denk, oh daar wil ik wel onderdeel van uitmaken. Um, dus, ja, dat uh, dat ja. is mooi natuurlijk. Ja, ik, vind, ik vind altijd met investeren beleggen is het vaak, tenminste wat ik merk bij, bij onze generatie wat meer, is het toch wel meer emotie uh, mm -hmm. uh, beleggen als in. Je wil graag ergens in investeren waarmee jij je ook kan relateren. Ja. Um, dus dat is inderdaad wel zo uh, leuk. Interessant. Ja, ja. ja. Nee, dat is ook zo. En, um, en deze eenjob-projecten hebben toevallig ook beide vrouwelijke fraude, uh, founders. Ja, dat, dat matcht helemaal goed dus. Precies, dat vind ik helemaal leuk. Dus, ja. dus dat is mijn asset allocatie. Waarmee dan het meeste geld in vastgoed en in fondsen. Ik hoorde al dat er een aantal flopjes tussen zaten, want wat is je grootste flop? Nou, mijn allergrootste flop is uh, Just Eat Takeaway. Ja, <laughs> vorig jaar flink aangekocht, gemiddelde aankoopprijs 84 euro. Nou, volgens mij, ik durf niet eens meer te kijken, 15 euro op dit moment. Ja, dat heb ik gewoon echt, uh, echt jammer. Ik werkte destijds bij dat de bedrijf. Dus um. je werkt ergens, je gaat mee in de bedrijfscultuur. Je denkt, nou, dit kan nog wel eens wat worden hier. En nou, Dus heb ik echt flink aandelen ingekocht. Nou, ja. 70%, meer dan 70% in de min, dat doet gewoon echt pijn. Daarnaast had ik nog aandelen Philips. Nou, dat weten we ook. een schandaal met uh, slaapmiddel. Uh, ja. Nou, die zijn ook dik in de min. Ze keren nog wel dividenden uit, trouwens. Dat ja. is, uh, en ik heb een keer uh, op basis van een tip van een vriend. Uh, aandelen van een of ander schunnig bedrijf ergens in Azië. I don't know. Ook 70% in de min. Ja, maar ja. ik moet wel zeggen, ik denk Philips is nog wel. Ook al hebben ze natuurlijk die, die problemen. Philips heeft natuurlijk nog veel meer um, producten in verschillende soorten sectoren. Dus ik denk in dat opzicht zal Philips waarschijnlijk wel. nog ietsjes terugkomen of zo, I don't know. Ja, ja. Maar ik ben, ik ben heel benieuwd naar Jet inderdaad. Want dat is. Um, ja, ik ging je. Maar ik grap altijd, op het moment dat ik daar wegging, ging het mis. Maar het is echt wel zo, op het moment dat ik daar wegging, zijn de koers echt naar beneden gegaan. Hoe hou je je emoties in bedwang? Eerlijk zijn naar jezelf, dat je het gewoon, ik als particuliere belegger, echt, ik heb echt geen idee. Waarom zou ik het beter weten dan al die institutionele fondsen, pensioenfondsen, hedgefondsen, beleggers? Waarom heb ik het dan... Bij het juiste eind om bepaalde uh, aandelen of producten te gaan kopen. Nee, dus ik denk echt een stukje spiegel voorhouden. Laat maar gaan om te denken dat je de juiste move op het juiste moment kan maken. Want we missen gewoon zoveel informatie die irrelevant is voor aandelen. Dus ik ga ook niet meer losse aandelen. Um, en verder mijn emotie buiten de deur is eigenlijk gewoon niet kijken. En echt continu bij mijn plan blijven. Ik beleg voor de langere termijn... Wat de koersen nu vandaag doen is niet zo heel relevant, zolang ik blijf geloven in een groei van de wereldeconomie. Ja. Um, de, en ik heb dus waar ik beleg geen fondsen, dat is een partij en die heeft geen app. En heel veel mensen zeggen, oh, ouderwets, ik wil het niet beleggen. Nou, dus voor mij is dat echt een uitkomst. Want omdat het niet op mijn telefoon is, kijk ik ook gewoon niet. En um, ja, ja, je zou echt in het echt niet met lang houden, ja. Ja. En als je, als je jezelf nou een cijfer moet geven, op schaal van 1 tot 10, hoe, hoe emotioneel denk je dat jij bent? Op de beurs natuurlijk. 10 is dan heel emotioneel en 0 is heel weinig emotioneel. Ja. Een 4. Steady, steady. Ja. Heb je nog een leuke tip voor de kus te kijken? Voor de mensen die nog niet zijn begonnen met beleggen, begin. En begin echt met een klein bedrag en ga wennen en ga die drempel over. En probeer dus inderdaad ook je emotie buiten de deur te houden. Want je weet het niet: is dit een goed moment om te beleggen? Maar begin als je geloof hebt in de lange termijn. Begin met een paar tientjes. Dus dat is voor de beginnende belegger. En voor de belegger die al langer bezig is: houd moed. <laughs> houd op. Ga zo door. En vooral ga niet uit emotie verkopen. Ik denk dat dat ook. Uh, ja. Ja, ja. ja, ik, ik postte toevallig gisteren nog dus inderdaad van het is zo gek weet je. Normaal als je favoriete winkel een zil heeft ben je helemaal blij, ja, maar ja. nu is het is het allemaal erg in chaos en, en alles is down. Maar ja, eigenlijk kan je dat ook van de positieve kant bekijken precies. en vooral inderdaad niet verkopen op je down moment, want dan pak je sowieso niks. Nee, precies, precies. Dus houd vol. Lange termijn voor ogen houden. En wat ik zelf soms doe als ik echt denk, oh, is even wat historische data erbij pakken. Hoe ging dat in de vorige crisis? Hoe ging het ook alweer? Ah, zo, Gaat het dan dit keer ook zo gebeuren? Nee. Maar is het likely dat het zo gaat gebeuren? Ja, wellicht. Dus daar beroep ik me dan op en dat houdt maar rustig. Ja, dat is hele goed inderdaad. Want ja, eigenlijk een soort van geschiedenis herhaalt zichzelf. Er zijn nog ja. zoveel crashes geweest. Um, en toch gaat het altijd wel weer opkrabbelen.